Wist jij dat je op LinkedIn een nieuwsbrief kunt versturen met zowel je persoonlijke als je bedrijfsaccount? In deze video leg ik je uit hoe het werkt en natuurlijk hoe je zelf een nieuwsbrief kunt beginnen. Bij je eerste nieuwsbrief krijgen al je volgers op LinkedIn een notificatie. Heb je inmiddels al abonnees, dan ontvangen ze bij je nieuwe nieuwsbrief ook een e-mail. De nieuwsbrieven worden daarnaast gedeeld in je nieuwsfeed op LinkedIn en ook zijn ze vindbaar via Google. Je nieuwsbrief krijgt een aparte pagina waar alle edities worden gebundeld en waar je ook nieuwe abonnees kunt werven. Ook zijn er interactiemogelijkheden onder iedere editie zoals je ze eigenlijk van LinkedIn gewend bent. Je kunt dus reageren, liken of de nieuwsbrief delen. Nou, Dat klinkt natuurlijk hartstikke goed, maar hoe begin je nou met de LinkedIn nieuwsbrief? Nou, Als bedrijf ga je naar de company page en klik je hier op artikel schrijven. Bovenin vind je hier een knop nieuwsbrief maken. Deel hier de titel en de beschrijving van je nieuwsbrief, plus hoe vaak je deze wilt gaan versturen. Denk hier wel goed over na, je kunt dit later eventueel nog aanpassen, maar dan is er natuurlijk een kans dat je abonnees weer afhaken. Je kunt kiezen tussen dagelijks, wekelijks, tweewekelijks en maandelijks. Dit is niet iets waar LinkedIn je keihard aan houdt, maar om de juiste verwachting te creëren bij je abonnees. Vergeet ook geen aansprekende afbeelding toe te voegen. Het aanbevolen formaat is 300 bij 300 pixels. Vervolgens kun je je nieuwsbrief gaan vullen via de editor waarmee je ook artikelen schrijft. Dit kan dus naast tekst van alles zijn. Video's, afbeeldingen en slides. Links, ook buiten het platform. En natuurlijk een coverafbeelding. Wil je met je persoonlijke account een nieuwsbrief maken? Let dan even op, want om dit te kunnen doen, moet je allereerst de creator mode aanzetten op je account. En dit kan alleen als je meer dan 150 volgers hebt, als je actief bent op het platform en als je al eerder artikelen hebt gepubliceerd. Nou En dan is het zover, je eerste nieuwsbrief. Natuurlijk wil je ook weten hoe hij het doet. Nou Op LinkedIn kun je zien wie er geabonneerd zijn en hoeveel. Maar je kunt die lijst helaas nog niet downloaden. LinkedIn hanteert een view als metric om te kunnen zien hoe vaak de nieuwsbrief is geopend. Ik zou zeggen, test vooral wat wel en niet werkt voor jouw publiek. En ik ben natuurlijk ook heel erg benieuwd naar jouw tips, jouw learnings over LinkedIn nieuwsbrieven. Dus laat zeker een reactie achter. En tot de volgende video.